Oh. De konijn valt eraf. Lekker bezig hoor. Lekker bezig hoer. Oh, ik ga ook eventjes. Want uh, de overburen kennen ook zien dat ik aan het filmen uh, ben. Dat hoeft toch allemaal niet, hè? Niet iedereen hoeft daarvan mee te genieten, hè? Alleen, alleen als je geabonneerd bent kan je daarvan meegenieten. En dan dus niet. Goed! Nee, koek. Ha. Hallo? <laughs> nou, ga aan de kant joh, dikke! Koekie! Goed. Hi lieve mensen, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video! Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, ik, ik waardeer het echt heel erg dat jullie kijken. Waar jullie in deze video naar gaan kijken is het volgende. Zingen, dansen en turnen. In die volgorde. Ik zeg veel kijkplezier. Doei! Nee, nee, nee, ik ga nog niet weg. Je ziet mij hierna weer. vanavond weer zingen ja sorry voor de mensen die niet zo van zingen houden dan heb je pech dan klik je maar weg nee dat doe je niet want dat vind ik niet zo leuk ik ben net thuis van het werk helemaal versleten maar ik ga dus even lekker ontspannen relaxen tijdens het zingen met coverband omg en xerox dus uh, wij gaan lekker swingen ik moet opschieten ik heb net op de fiets gezeten nu tien voor vijf, half oh, zes moet ik er zijn. Ah! Ik ga jullie gewoon meenemen. Ja, of je nou wil of niet. jij gaat gewoon mee. Three, two, one, zero. <muziek> We zijn nu nog aan het opwarmen. Maar straks gaat het hier gebeuren. gebeuren. Maar nu even de jas en de tas en alles weg en dan hoop ik dat ik daar mijn camera dadelijk neer kan zetten. Hoi! Zes keer. En ik heb me weer ergens ingestort, wat me buitenadem maakt. Ik ga je zo even uitleggen wat het is. Ik ga even een break nemen. Ik ga jullie dus even uitleggen waar ik nou in hemelsnaam mee bezig ben. Vorige week zaterdag heb ik namelijk een overleg gehad. Toen waren zij dus met dat filmpje bezig over de evolutie van dansen. En ik word enthousiast, ik hou van dansen, ik hou van oude muziek. Ja, kom nou op. En toen zeiden die meiden, dat zijn wat jongere meiden dan wat ik dat ben, die zeiden tegen mij, ja dat doe jij ook mee, ik zeg ja leuk. Zo in mijn enthousiasme ga ik daar in mee. En Mirjam zou Mirjam niet zijn. Of ze zegt ja leuk en ze zitten er vast. En dat schijnt dan dus, want achteraf ga ik dan pas vragen... Goh, waar is het eigenlijk voor? Haha! <laughs> <laughs> oh, ik moet er toch mee uitkijken wat ik er anders zeggen. Het is dus een soort van wedstrijdje. Oké, okay, het, het is ook als een geintje bedoeld. Maar ja, weet je... Ik, ik moet dat toch serieus goed gaan doen dan. Want ik wil natuurlijk niet voor gek staan, nee. En de kat is inmiddels... Uh, druk, bezig, <lacht> met, oh, hoe je dat, hij gelijk helemaal van de ene kant naar de andere kant in de gang, maar goed, uh, ja, dus ik, uh, alsof ik het nog niet gedrukt genoeg heb, nieuwe baan moet ik dingetjes voor leren, en veel is het ook, en ik ben nog steeds bezig met management assistant, en band meets choir, en optredens voor uh, mijn eigen voor waar ik zit, prestige, en nu dit weer, Oké, okay, dit was het laatste waar ik me voor aanmeld. Ik ga nu even een, uh, een aanmeldstop. Hey, wat een kabaal maak jij? Vind je het nodig? <lacht> ik ga nu even een aanmeldstop invoeren. Want anders ga ik het niet overleven natuurlijk. Haha! -ha. Dat oefenen is leuk, zo in de woonkamer, in de Uppie. We gaan eventjes met z'n allen oefenen, zeg maar, in de gymzaal. Want dit, dit gaat er niet, hoor. Dat het alleen zo moet oefenen. Dus ik ga nu onderweg naar de gymzaal en daar even lekker dansen. Hier gaan we oefenen. Ik heb een Oh, ik... Nou, dat ging zo slecht nog niet. Ik denk dat het morgen een stik van de spierpijn. Maar ik uh, oh, ja. ga nu even naar de wc en uh, wat drinken op de van. de vrije keuze hebt! heel gek dat ik een beetje pijn in mijn rug heb? Nee, ik denk het niet. Het verbaasde me nog dat het uh, best wel, wel goed lukte eigenlijk. En uh, volgende week dan gaan we gewoon weer even oefenen. Want uh, het moet wel goed uit de verf komen hé. Wat vond je van de video? Ik zeg uh, blauw duimpje omhoog om de hele bende te kunnen volgen. En uh, abonneren natuurlijk. Nee, met een blauw duimpje omhoog kan je het allemaal niet volgen. Ik, ik ben helemaal de klus kwijt. Ik bedoel, abonneren. Op het belletje klikken. Dan kan je volgen deze. Dan kan je. Dan kan je deze ellende allemaal blijven volgen. Even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond dat ik spierpijn eraan overgehouden heb. Ja, want dat heb ik. Ik ga jullie ook gelijk verklappen. Een klein beetje. Wat je volgende week te zien krijgt. Ik ga naar een. Uh, ja, hoe noem je zo iemand? Iemand die glas tatoeëert. Als je wil weten wat dat is en hoe dat gaat, moet je even kijken. Volgende week, hè. Dat is niet nu, dat is volgende week. Tot dan. Dank voor het kijken. Toedels.